Vandaag hebben weer een nieuwe video voor jullie. Uh, wij lepen laatst in de action. Ja, ik duik er meteen in. Lieve <laughs> laatst in de action. Zoals we natuurlijk heel vaak doen. En het is eigenlijk een leuke popcorn gadget. Want ik hou heel erg van popcorn. En dat is deze. Toen hebben we hem de eerste keer wel laten staan. Want ik dacht, ja, het is een beetje is overbodig. Heb je het inderdaad nodig? Werkt het? Maar toen dacht ik er laatst weer aan. En toen hebben we gewoon toch vandaag gehaald. Want het lijkt me gewoon heel erg leuk om deze uit te proberen. Nou deze popcornmaker set kost maar 1,99 euro. En het lijkt gewoon op zo'n classic bioscoop popcornbakje. Wat heel daar, erg leuk is. Ja, is best wel cool. En daarin kan je dus losse popcornkorrels of maiskorrels doen. En dan kan je zoveel mogelijk popcorn poppen als dat jij wilt. Dus ja. veel of weinig bedoel ik eigenlijk. Ja, dus dat lijkt me heel erg handig. Want ik gebruik... Altijd van die kant klare zakken. Ik weet dat die misschien niet het, aller, het allergezondst zijn. Maar het is gewoon heel erg makkelijk. En die zakken zijn soms te veel om in je eentje op te eten. Ja, ze zijn wel echt heel groot. En bij deze kan je het dan afmeten voor iets minder. Ja. En, heb je wat en je kan natuurlijk ook je popcorn dan een beetje customizen daarna. Naar elke smaak die je wilt. Dus dat willen we ook even gaan proberen. Oei, ja, wat trouwens ook leuk is, is dat je er uh, zes uni unieke recepten bij krijgt. Dus er zit een receptenboekje oh, ja. bij... Dat is ook wel heel erg leuk om naar te kijken. En daar kan je dus ook nog leuke variaties vandaan halen. Je kan natuurlijk, zoals jullie misschien wel weten, ook popcorn gewoon maken in een pan op het vuur. Met een beetje olie. Ik heb dat in het verleden ook wel gedaan, maar het werd toch soms een beetje een gevaarlijk uh, werkje. Omdat er ook soms wat uh, olie... Ja, heet. Ja, ja. ja heet is het. En het is gevaarlijk met olie. En deze doe je gewoon in de magnetron. Dus ik denk, en ik hoop dat dit ook gelijk een wat veiligere optie is. Oh! Nee. Is dit? Oh, nee, oh Oké, okay, dit hoort. Dit <laughs> hoort. Dit dus is gewoon een plastic bekertje met een deksel. En hij heeft twee van die uh, dingetjes dat hij echt goed vast zit. En er zit een soort van siliconen bakje oh, ja. in. Dus uh, hier leg je dan de popcornkorrels in. Ik op neem aan dat het... je dan zeg maar alleen totdat dat mag vullen. Want anders wordt het too much. Ik heb geen idee. Want het ex... Ik loop echt allemaal Engelse woorden te doen. It, it it slaat heel... ja, het slaat er helemaal nergens op. En uh, je hebt dus losse maïskorrels nodig. Maar uh, die kan je gaan. Dachten wij overal kopen, maar we konden het niet vinden. Dus we hebben hier de zakjes die je normaal gesproken in de magnetron doet. En dan gaan we, die gaan we openmaken en halen we de korrels gewoon af, eruit. En dan doen we gewoon alsof we losse korrels hadden. Verder we trouwens ook nog een olie gekocht, dus een oliespray. Want uh, dat kun je dan op je popcorn sprayen En dan hopelijk kunnen we daar wat lekkere uh, poeders overheen doen voor lekkere smaakjes. Nou, ja, dat was eventjes de voorbereiding. En dan gaan we nu snel. De keuken in. We staan inmiddels in de keuken. Dus we gaan heel even kijken of we die popcorn kunnen laten poppen. Dus ik haal deze bovenkant eraf. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe dit er ook van de binnenkant uitziet. Ja, hebben ik heb het nooit ook... opengemaakt. Precies. Oh, dus hier is de schaar. Oh. Het oh. Huh? is helemaal aan elkaar geplakt. Er zit allemaal shit doorheen. Zou dat uitmaken? Oeps. Kijk, dat zit er allemaal op mijn vinger. Zal ik het even proeven wat het is? Ja. Suiker. Met... Een soort van vet of zo. Oh ja, boter waarschijnlijk. Het is boter, denk ik. Nee, het smaakt niet precies als boter. Ik ga gewoon een gaan. Oh, zo, zeg is het. die klonten. Nou, ga het dekseltje erop. All Ik Ben benieuwd. No. Nee. Wat is dit? Hoe groot moet je magnetron zijn? Hoe dan? en als je nou zo... Oh, oké. Okay. Oké, okay. Here we go. Ik doe hem gewoon zo en blijf gewoon luisteren. Dat doe ik eigenlijk altijd. Ik ben heel benieuwd hoe het moet omdat het vet is. Ja. Yeah. Dat het vet erin zit. En uh, de korrels niet droog zijn. En officieel mocht het ook niet. Maar ja, yeah. we hadden even geen... Oeh. We hadden even geen andere popcorn natuurlijk. Ah, het poft in ieder geval. Moet ik stoppen? Ja, want ik hoor niks meer. Wow het helemaal vol of niet? Zit die zijn? Oh ja, het, is het ziet er heet. heel heet uit. Oh, ik oh, moet natuurlijk weer draaien. Struggles. Nou, het ziet er goed gevuld uit. En het was natuurlijk een klein laagje. Het was echt maar tot hier. Even, even Dus het probeer. klopt wel met wat je zei, dat er oh. zoveel meer in mocht. Oké, okay, ik zie wat zwarte deeltjes. Maar voor de rest ziet het er goed uit. Ja. Nu het allerbelangrijkste, de smaaktest. Even zoet is. Ja. Oh. Oké, okay, prima. Zoet, is niet mijn favoriet. Meestal kies ik voor zout mm -hmm. bij deze. Behalve in de periscope. Ben jij team zoet of team zout? Ja, maar in dat de bioscoop, is nou. In de biscoop neem ik altijd zoet. En Waarom? bij dit soort magneton-dingen neem ik altijd zout. Het hmm, is maar, anders dan bij de periscope. is zo'n lekker randje. Ervan. Ja, dan is die echt gewoon super. Uh, ja, gewoon alleen maar suiker. Eigenlijk eetje. Hé, hey, ik wilde dit even doen. Ik ben even de, de schubtest aan het doen. Want ik dacht, misschien zit het vast. Maar hij zit ook allemaal goed los. Bijna alle. Uh, Mijn maisko scoldjes zijn ook gepoft Dus tot nu toe ziet het er echt heel goed uit. Ik heb een paar van deze, ja. Deze zijn toch wel verbrand. Die zijn dan een beetje wat minder. Laten we nu even wat anders gaan proberen. Ja. Oh, lekker smaak, ja nou, we vonden deze dus al heel erg lekker, omdat er al wat suiker omheen zat. Maar we hebben hier allemaal recepten en we wilden heel graag de kokospopcorn uitproberen. Dus in een overschaaltje doe ik wat popcorn. Dan spreken we wat olie op. Ik hoop dat deze niet te erg naar olijfolie smaakt. Oh, oi! Oh. <laughs> Sorry. Nou, spreekt wel oh. lekker fijntjes. Het ziet er goed uit. Dus we hebben nu een beetje olijfolie erop gedaan, want we hebben helaas geen kokos... Oh, oh! Geen kokosolie, nou ja. Oh, dat Kokos, uh, schaafsel hebben we wel. Ah, ja, volgens mij maakt het niet uit. Zo. En dan wordt het een beetje gekookt. blijft het een het beetje het plakken. Plakken. De smaaktest. Even kijken. Deze heeft wel wat. Want ik pak even een handje. Ik vond nog niet veel. Beetje nog. Niet groog of zo heet het. Mm. Ja. Miss beter. Dan proef je het wel. Hmm, best wel een goede combinatie. Nou, sowieso moet je eigenlijk natuurlijk altijd een hele hand nemen. En die olijfolie proef je ook helemaal niet. Deze is een ook, ja. Nou, het is nu tijd voor het tweede recept. En dat is de honing met pindakaas. Ja, Hiervoor... peanut-stijl popcorn. Hiervoor gebruiken we ook weer de rest van de zoete popcorn die we net over hadden. Dus we gaan die weer eventjes op dezelfde manier poppen. Ik weet, ik weet niet eens of ik eigenlijk wel alles hiervan kan gebruiken. Dat, dat ziet er eigenlijk cool. zo goor uit, hè? Ja. Dat. Wie had dat ooit gedacht? Lijntjes. We horen nog allemaal geluiden komen Wat uit de ding. Welke olie denk ik. Oh wacht, hier zie ik het inderdaad. Zo, dan is het dus wel heet geworden. Ik weet niet of die bubbels kan zien. We gaan nu het sausje maken en we doen het een klein beetje op de gok. Dus ik heb hier een beetje pindakaas. Een ander lepeltje doe ik een klein beetje honing erbij. Zoiets. En dat gaan we nu even mixen. Ziet er goed uit denk ik toch? En dan moeten we dit nu nog verwarmen. Ja, want dan wordt het nog net ietsje vloerbaarder en dan kunnen we het hopelijk beter schenken. Zo, ik denk dat we het even in de gaten moeten houden hoe lang. Ja, ik denk heel kort eigenlijk. Oeh ja. <lacht> dit is heel heet. Het ziet er echt heel goor uit ook. Nou, bij onze popcorn, ik moet zeggen dat die bak nog steeds heet is. Dus ik oh, Dus doe het eventjes zomaar. met... Uh... Dit er overheen. Oké, okay, dat ga ik gewoon er overheen sprenkelen. Gewoon zo. Maar ja, Dat gaat niet. <laughs> oh ja, kijk. Hé, hey, nu gaat het beter. Zeg maar, de um, meeste zijn wel... Het is niet de meest aantrekkelijke popcorn, nee, maar het ruikt niet. wel heel erg lekker. De meeste zijn wel gekood, want, want het moet ook niet... Te ik vind het wel enkel. goed zo. De smaaktast. Even vind beetje eruit. Kijken die er mooi uitziet. Mmm, lekker. Wauw. Veel lekker dan ik dacht. Veel lekkerder dan die kokosnoten ook. Dit is lekker. Lekker, ja. Hij is minder pindakaasrugig dan ik dacht. Ja. Toch? Omdat je het ook ja, gemengd, gemengd met de honing en die proef je echt goed. Mmm, lekker. Nou jongens, ik ben met het geniale idee ge gekomen om ook nog popcorn te doen in de pindastijl. Ja. ja. En daarvoor gaan we doen gebakken uitjes met Samba Ulek. Twee dingen waar ik niet super fan van ben, maar ik ben wel helemaal excited om dit uit te gaan proberen. Voor deze gaan we de zouten popcorn gebruiken, want ik denk dat die qua smaken het beste erbij passen. Ja. Dus uh, let's do it. Nou, popcorn Indo-stijl. We doen een beetje sabbal. Ik wil niet te veel, ik wil niet te heet maken, maar het moet wel gekookt worden. Nou, ik heb wel erg wat. Wat uitjes. En de popcorn. Zo. En dan gaan we husselen. En ja, natuurlijk is het niet volledig indo-stijl. Het is eigenlijk alleen maar sambal met uitjes, Maar wel een beetje. Het is in ieder geval wel heel mooi van kleur. Voor de handigheid even op een lepeltje. Cheers. Oké. Okay. Het mm. is niet eens heel slecht. Nee. Maar nee, wel lekker eigenlijk. Het smaakt inderdaad wel een beetje indo Ja. Ook nou, al is het alleen sambal en die uitjes. Mm. Ik moet zeggen, ik denk mm. gewoon dat uh, popcorn gewoon zo'n soort van basic en blanco krampvast is. Maar dan eten. Dat je heel veel dingen kan mixen. Ik kan er mixen. alles mee doen. Ik vind deze echt, echt wel lekker. Alle Indo's onder ons, jullie moeten het heel even proberen. Sambo is eigenlijk overal wel lekker. Ja. ja. Ik had het echt niet verwacht. Eigenlijk van: oké, dit wordt waarschijnlijk een combinatie die ik dan eventjes moet overslaan. Mmm. Nou, de popcornmaker van de Action. Wat voor de foam? Ik geef het twee dikke duimen omhoog. De prijs is natuurlijk super Supergoed. lekker, maar... Hij um, ja. werkt, dat ten eerste. Je hebt heel weinig popcorn nodig voor best wel wat, of in ieder geval voor één persoon is dat genoeg. Jazeker. En het customizen bleek ook veel makkelijker. Ja, Toch? inderdaad. Uh, je hebt dus inderdaad niet een speciale zoute of zoete popcorn nodig, maar elke gewoon blanco, goedkope popcorn die je los hebt, uh, kan je hiervoor gebruiken. Het werkt echt als een tierenleer binnen. Mm -hmm. Nou, anderhalve minuut hadden we gewoon een hele bak, hele bak popcorn. Het werd ook allemaal heel goed gepopt, dus ik vind het gewoon echt helemaal goed werken en ik vind het echt helemaal leuk. Ja, en we hadden net drie soorten popcorn gemaakt. De kokos, de honingpindakaas en de Indostyle. Ja. Maar je voor het lekkerst? Ik denk dat ik ga voor de pindakaas honing en dat verbaast me eigenlijk, had ik had het niet verwacht. Maar die ja. was echt gewoon... Die was echt lekker. En als tweede denk ik de Indostyle. Ik vond hem echt best wel lekker. Ja, die was ook die echt was... verrassend lekker. Laat even in de reacties achter welke combinatie jij zou maken voor je popcorn. Een zoet of een hartige, welke ingrediënten je zou Ja, er zijn er volgens mij heel veel opties. Volgens mij kan je er alles variaties mee variaties mogelijk inderdaad. Dus laat inderdaad je creatieve reacties hieronder achter. Dan kunnen jullie misschien zelf ook nog even een keertje proberen. Maar het was in ieder geval heel leuk om deze drie uit te proberen. En uh, ja, ik vind het helemaal tof. Nou, geef deze... Oh god. Geef deze video vooral een duimpje omhoog als je hem ook weer gezellig vond. En laat eens eventjes in de reacties weten of je hem ook gaat halen. Of dat je misschien ook wel van popcorn houdt. En dus inderdaad je variaties. Vergeet ik zeker niet te abonneren op ons kanaal. En dan zien we je heel snel weer terug in de volgende video. Doei! Doei! Ow, niet waar. Ah. Nee, dat nou lukt het niet. Zo lukt maar. Ja! ja. Kom op je